Om drie à vier video's in de week te maken, ja, we zijn aan het vloggen. We hebben een nou opgedaan. Happy birthday! Zie je bij iedereen altijd op snap? Weet je, kom hier. man. Op mijn kanaal. Ik ben onderweg naar Robin. We gaan zo naar Amsterdam, want ik heb een afspraak. Ik kan nog niks zeggen, maar ik heb een hele moeilijke, importante afspraak. Ik ben as usual late. Het is vier of elf. Ik moest om elf uur bij Robin zijn, zouden we vertrekken. En dit duurt nog een kwartier voordat ik hier. Hallo! Uh, opschieten. Nooit gezien. Kijk wat ze doen. Kijk. En dan haal je hem er aan. Wauw. Dit soort dingen. Dit is gewoon zo'n life hack, weet je wel? Wauw. Wow. <laughs> Ken je dat niet? We gaan nou eten. As usual. Deze is voor mij. Hier is het mij. Nieuze... Oh, die is nieuw. Wat is dat? dan? Hmm. We gaan ontbijten en we nemen mee. Veel te veel calorieën. Ga je het nog allemaal vasthouden uh, daar? Dat is niet normaal. Nee, Michelle, gewoon aan de verkeerde kant ja. staat van de auto Om te tanken. Oh. Wat doet zij? Kom dan! Kom nou! Kom nou! En maar selfies maken van de dingen wat je hebt verkocht. Ja, oh, ik in de vlog. We zijn aan het vlokken. Oh, leuk man. Oké, okay, dit is echt erg, maar dit is de eerste keer. Ja. Dat ik deze eet, jij dan? Ja. Oh, ik zie die bij iedereen altijd op snap. Maar dit is gewoon de eerste keer dat ik het eet. Maar ik zit gewoon al vol. Huh? Hey, wat heb je daar? Poesie slaapt! Kus! Jammer, joh. Nus. Was die zo af hier? Poesie slaapt. Ja, die heb je eerder bij mij gedaan. Weet je hoe pijn het die heb ik kus. Oh, wow. <laughs> <laughs> Yes, en we gaan lekker naar huis. Wanneer je tegen Robin zegt, oh lekker, dan dus zijn we om half zeven thuis. Not. Verkeerd dacht even, we gaan daar even iets aan doen. Die zitten er al twee weken op. <laughs> Die zitten op de vlog, mensen. We, zijn, uh, we zaten net in de file, dus we dachten we gaan even live. Doei baby. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Nou, ik ben nu net thuis. Ik heb even een heel culinair hoogstandje. Dus ik heb een heel culinair etentje voor mezelf. We zouden eerst samen gaan eten, maar ik kon gewoon niet meer wachten. Dus ik dacht, ik vlans even snel een tosti in elkaar. En een echte kenner die weet dat je gewoon curry van de Oliehorn moet hebben. Dus vanochtend toen ik wegging uit huis, heb ik mijn make-up tutorial video laten opslaan. Maar ik heb elke keer deze issues, want hij heeft gewoon de hele dag hierover gedaan... En kijk wat voor fouten er nou weer in zit. Wie ziet die strepen? Dat zijn van die random foutjes. Zie je dat niet als ik beweeg? Hij hapert het sowieso. Dat is ook nog een goede vraag waarom hij dat doet. Dus ik heb hem nou weer helemaal opnieuw laten opslaan. Hij is nou 53%. Procent. En ik wou hem eigenlijk gisteren al uploaden. En... Als ik hem ook opsla, dan duurt het gelijk gewoon 2-3 uur. Ik hoor van sommige mensen dat ze het gewoon binnen een uh, kwartier hebben gerenderd en het zo op YouTube kunnen zetten. Maar dat lukt mij dus echt niet. En aangezien ik binnenkort meer video's ga maken, ik heb afgesproken 3 à 4 video's, ben ik een beetje dingen aan het uitproberen en ik wil een beetje ook meer make-up tutorials doen voor het vrouwelijk publiek. Die heel veel vragen naar mijn make-up. Dus ik wil wat meer dingen leren. Dus ik heb voor de gein vandaag blauwe eyeliner opgedaan. Schattig hè. Dus ik heb afgesproken om 3 à vier video's in de week te maken. Ik heb dus geen leven meer. Ik ga alleen maar op YouTube zitten. En jullie worden helemaal gek van mijn hoofd. Dus dat jullie dat even weten. Maar daarbij heb ik even jullie hulp nodig. Want ik moet gewoon zoveel nieuwe dingen doen. En ik moet heel veel nieuwe content verzinnen. En voor nieuwe video's. Comment alsjeblieft hieronder wat ik moet gaan doen. En ik doe het. Dus comment hieronder wat ik moet gaan doen. Uh, ik zal je naam het uh, hieronder wat je moet gaan doen. Dus comment hieronder wat je moet gaan... Uh. Dus comment hieronder wat ik moet gaan doen, hoe ik het moet doen, wanneer ik het moet doen. En dan zal ik jouw challenge of jouw idee meebrengen in een nieuwe video. Ik zal je naam erbij vermelden. Alles bij vermelden. Dus comment hieronder wat ik moet gaan doen, G. Jullie zeggen het en ik doe het. Ja. Een ontbijtje voor zomaar omdat hij eerder gisteren jagen was. Maar nu sta ik hier in de auto voor de winkel. En nou is hij er nog niet. Ik zweer het je, ik dacht dat ik altijd laat was, maar zomer is nog laatste altijd. Happy birthday! Oh, dankjewel. Mijn lief van je. Oh, Alsjeblieft. Gloria, gloria, en de gloria. Hier bent een de piep. Yeah. Ola! Oké, okay, doei. Oh ja. Ja. Nou, wat gaan ja. jullie vandaag doen? Ja. Laten we nou. Gaan we nee, we hebben Joblof. twee lang in de winkel gezeten. Voor schoenen. Voor dancing. Schoen. Voor dansen, echt waar? Ja. ja. Leuk man. Ik moet een keertje meedoen. Ja, maar... dan hadden we brood. Ik heb een step-up-of-my-game, toch? Ja. <laughs> je mag niet daar in kijken, je moet er wel fake, toch? Ja, je je moet heel veel... de kijken. ja, heel veel mensen... Oh nee, je moet daar kijken, ja. Ja, heel veel mensen zeggen, Michelle, je moet in dit ding kijken. Maar ik vind zo het zo heel, heel awkward. hè? Yeah. We love it. Oké. Okay. Doei. Doei. Doei. doei. Doei, Maar ik ben dus de snelweg opgegaan. En ik had 80 kilometer nog op de tank en zo. En ik moet 146 kilometer rijden. Dus ik dacht, ach, ik tank wel onderweg. Ik zit dan met een fucking lege tank. En ik ging met stoppen bij een tankstation blijkt het dat je daar alleen maar kan pinnen serieus alleen aan de snelweg dat je alleen kan pinnen nou moet ik gewoon een dichtbijzijnde tankstation gaan zoeken oké okay, no stress ik heb al een tankstation waar ik lekker ga tanken waar kan ik tussen waar kan ik tussen hey, ik ben hier eerder geweest Hallo, waar ben je me naartoe man? Ik dacht uh, we gaan zo uh, in, de, in de kranen daar zitten ofzo Nee ja, uh, doen we niet, doen we niet Hi, Hoi, knuffel Alles goed? Ja, goed en met jou? Ook goed Tessie! Oh, mijn ding is praat nog steeds Echt? Mijn naffie. Je bent gewoon in de rond Waar sta jij? Ik sta daar Maar ik dacht ik ga bij die lantaarnpas staan want meest... Oh, ja, want ik vind het een beetje eng. Ja, Daarom zou ik nooit in Amsterdam willen wonen, omdat je gewoon moet betaald parkeren tot om met 11 uur. Deze me gewoon trakteert op parkeerkosten. Hey, <laughs> dankjewel. Checkie. Oh, dat was het. <laughs> moet ik even wachten. Oh. Nou, wat is je pinkhouden. Hoef niet. Oh, alleen ok. Deze idee, jij gaat zo naar de bouw in. Sowieso. Jij gaat zo aan het werk. Ja. Nou, we zijn al aan het eten bij Loetje, tenminste we zijn nu nog uh, aan het wachten op een tafel. Maar we zijn gezellig met Tessie en met Desiree. Even kijken dan wel. Hoi! Hoi. Oh, Tessie gaat net weg. Tessie, kom hier. Het is uh, take uh, 135. Oké, okay, kom te maken. Dit is echt weer iets voor DJD hè. Gewoon haar telefoon opscholen. Met je blue en je yellow en je... Mag ik even laten zien? Kijk, dit is Team Green. Dit is Blue, Yellow, Red, Orange, White en Black. Ook nog Black als Black China, hè? Wie heeft nog meer zo'n telefoon? Jij hebt dat gedaan. Alleen Mario, ze gunt Mario niet naar eigen Deze Ze moet daar naartoe. Mario, kom hier. Oh. Zo, alsjeblieft. Dus ik heb Sharoni's sleutel laten vallen in de put. En nu kom ik erachter dat de sleutel nog echt te vat is gegaan. En nou moet ik de sleutel verpakken. Michelle wel maar dat doet Michelle wel want zo lief ben ik maar ik dacht het is echt 300 euro maar het is 100 euro dus het kan wel doe het voor de vlog lekker uitspraak dankjewel Dit zit er niet op Deze, ja dit was heel mooi skills. dit maakt er Dip it, dip it! Oh, lekker mousse! <laughs> Hij is rood. Lekker, echt saai. Ik en ik heb een Vlaam. En, en deze mee. Lucy, normaal! Lucy echt? Ja, Lucy. Dus geen vegan piet te heet. Er is geen groente, er dus geen uh, tomaten. Dus er is alleen maar Kim Nuggets en McDonald's en KFC. Dan, ik ik moet droog zijn. Nee, nee, nee. Toen ik ah, aan jullie wat vertellen, toen ik in Sint Maarten was, ja, toen ging ik ook een stuk bestellen. En toen zei diegene van, hoe wil je Toen zei ik, ja, dan. Zeg zij, neem me dan. Ik wil een uh, crème brûlée. Tessie, dus, wat neem jij een? Een cheesecake. Oreo cheesecake. Oreo. Oreo. We zijn gewoon weer live tijdens het eten, omdat we wachten op het toetje. Leid niet op deze chick hier, wat die naast mij zit. Ik ken haar niet, ik weet geen eens wat ze hier aan tafel doet. Meneer, meneer, meneer. Uh, mevrouw. wilt u even deze tafel... Uh. Deze naam is heel irritant. Hallo. Oh nee, sorry, was het niks zo. Oh. Ik zei al, bij wie is het leuker? Bij Desi of bij mij? Maar ze zijn bij Desi. Hey, we zijn in Amsterdam en wie komen tegen Anno en Anno? We zijn bij zes mensen, maar uh, drie... Uh, zes mensen. <laughs> Hoeveel mensen zijn we hier Anno? Eén, twee, drie, vier, vijf. Zal ik u? Zal ik u met de keerkant van de past in de bek houden? Nou, wat is dat deze week? Ik weet je veel. Ja, maar... Ik word helemaal gek van Anoua. Anoua zit de hele tijd sketches Of hoe heet dat? Sketches. Fijns, man, gewoon fijns maken. Man. Wat uh, ik moet gaan doen, hoe ik het moet gaan doen, met wie ik het moet gaan doen. Oké, okay, niet die vieze dingen wat jullie nou denken, <laughs> ja, maar uh, wat voor winds ik nou waar, moet, moet gaan ik achterin doen. Achter is het. Dat is een bitch. Ja, je bent die bitch, je moet <laughs> yo Dus ik dacht, ik ben vandaag echt wel om 12 uur thuis of zo. Maar het is inmiddels al gewoon weer half drie. Ja. Dan gaan we gaan vandaag Monopoly spelen. Yeah. En we gaan Monopoly Enschede spelen We gaan dus eindelijk beginnen naar duizend sigaretjes En Woe! hoeveel plaspauzes en hoeveel uh, snapchat uh, foto's ja. van het bord Oké okay, en ik heb dus net gezegd Nou we eindelijk dus gaan beginnen uh, Van Als we dit spel gaan spelen moeten we het ook echt in de Twent gaan doen Want het is Monopoly Enschede Dus uh, zullen uh, we de Twent gaan praten het hele spel uh, door? Ja, doe mij jong Verda, goed mij jong Oké Wacht op, een poppetje Wally hem? Ja, maar dat is nog. Hier een Niemand Niet maar Nee. dat wil ik? Wat heb je nog een de Ik heb nog een ozo. <lacht> ja, ik, ik? <lacht> ik heb nog een schoen. Ik heb nog een peert <lacht> Doe mijn paard. Doe mijn Schoen. Doe mijn schoen. Wolle je schoenen? Ik heb nog een schoen. Of hier. No, oh die geld! Die goud hoor. je zeng! Wie ook? Nou, wie wollen we beginnen? Ja. No. Ja, iedereen zijn peer. Hoe ja. je peer dan? Hebben nou iedereen ja, een poppetje? Ja. Ja, je, twee, tien, ja, vijf. Nee, we moeten één Mijn schoen. Je schoen. Mijn nou. ja, ja, schoen. Mijn schoen nou. schoen. maar Adi daar zijn. Nee, mag ik hem Nou, ik ben de bank vandaag. Het is dus echt heel gevaarlijk. Wat we nu doen? Geveerlijk. Gepannen. Dat is Yeah. Ja. Je kan wel zien dat mijn, dat mijn fans niet zo oké okay is. Oké, okay, nou, we gaan eindelijk beginnen. dus je heel Michel, je kan je kan het Ja. Doen nou, we doen. zijn weg alle samen, Alissa, zij, Steve, Karen En ik heb <lacht> het Het gaat om heel veel geld vanavond. Ja, ja ga, geld moet rollen. Dus ja. uh, ik hey. stroom voorop, dus ik ga ja, gewoon ik, lekker beginnen. Ik ben hier je je met wat je allemaal denk ik. Hé, nog wat Oké, okay. Ga je hem gooien, ja? Oh, ik ga ja, nog, nog drie hoor. Hey. Gewoon nog drie, Ja, ben ik was op stond zij stond daar Ben je hier? Hè? Ja, oké. Okay. En Waar kom je nu? Nee, ik stond hier niet. Zulana. Ik zal hier? Oh. Chicky. Ik kunnen de. Bedankt voor Dank ja, je. Obrigado. Thank you. Dank je. Dank wel. Ga verder. Ga verder naar Plaxiforma om uw anaalkanaal... <laughs> Wat zoek je? Wat moet je hebben? Wat een dat? Oh my god! <laughs> Making it rain on them hoes. Oh, on yeah. them hoes, and thank you. <laughs> <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. Ik hele fijne tas. Nou, ik ga het heel erg. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dankjewel. MEET. Doei. Doei. Doei. Dankjewel. Hey Doei. Doei. Heel Doei, Doei. Doei. Doei. Doei makel. Die app oh. vlog wil. E, waar is jullie kat? O, ja. In de waar is de, door, de, wat, uh, Nala. Nala? Nee, ze slaapt, anders hoor ik haar. Waar is Nala dan? In de kast, de hele avond al. Op het zullen. Nee, dat doet ze zelf. Oh. Zij wil het niet, aan. Ja. Met net te gek joh. Hoe ga je we gaan we dit doen? In e, e, de kast, e, kast worden, e, ja. Ah, stroom voorop, dankjewel. Waar staat de auto? Mocht je deze video leuk hebben gevonden, doe dan een duimpje omhoog. Ben je nog niet gaan ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dan op subscribe. En kom natuurlijk hieronder wat jullie van deze video vonden. En uh, voor advies, tips, alles, suggesties, challenges, alles kan je hieronder kwijt. En zoals jullie zien, probeer ik altijd over op te reageren of te liken. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien en tot dan.